De laatste reeks oefeningen gaat over grafieken. Of het maken van grafieken, eigenlijk. Ik ga een kopietje voor mezelf maken. Dit mag weg. Zo. Uiteraard. Nog één keertje. In de juiste map. Zo. Nu druk ik op OK. En maakt hij zijn eigen versie, uiteraard. Je gaat zien dat is een. Een werkblad met verschillende tabbladen beneden staan en ik heb er voor jullie als oplossing ook altijd een fotootje van de te maken grafiek bijgezet. Stap 1 is heel vaak, doe de rasterlijnen weg in de weergave. Dat maakt het veel mooier om ze dadelijk in grafiek te gaan plaatsen. Maak een cirkeldiagram van de gegevens uit de tabel met de legende rechts. De kleuren mag je aanpassen en de percentages moeten weergegeven worden. Dus je duidt het hele bereik aan, drukt invoegen diagram. Meestal gaat hij proberen zelf de juiste diagramsoort uh, te, te zoeken. Nu staat al goed op het cirkeldiagram. Ik zie ook dat de gegevens eigenlijk juist staan. De dingen die ik meegeselecteerd heb, dat wist je, selecteer alles wat in je grafiek moet. Je kan achteraf altijd iets weg doen, maar nooit te weinig gaan selecteren. Nou, want Als je de, de rijen of de labels niet hebt meegeselecteerd, dan kan die de, de informatie moeilijker ophalen. Goed. Het instellen is correct, nu gaan we alles aanpassen. Dit diagramstijl, achtergrondkleur hoefde ik niet aan te passen. Ik had er een blauw randje rond staan, op zich niet zo erg. Je kan er een 3D grafiek van gaan maken, maar dat wordt nu niet gevraagd. Het is een cirkeldiagram met een klein wit ringgat. De segmentlabeltjes moeten in procenten staan. Ik denk dat het een beetje vet gemarkeerd is. Een witte kleur om dat weer te geven. Ik denk dat het lettertype iets groter is. 16, dat is prima. Zo. Um, het cirkelsegment is eigenlijk in orde. Ik hoef de kleurtjes niet aan te passen. De titels uiteraard wel. Bevolking in 2020 moet zijn. Bevolking in leeftijd. Zo. Dat moet vet. Cursief niet, maar dat moet wel in het midden staan, zie ik. Het is ook een zwarte kleur. Zo. En de legende moet aan de rechterkant staan. Positie rechts. Dus ik ben eigenlijk al klaar met mijn oefening. Voilà. Dat is die grafiek. Nummer 2 is de kolomgrafiek. Dus Hier zie je weer een voorbeeld staan. Dat gaan we namaken. Uiteraard gaat dat met de gegevens moeten zijn van de ploegen die hier gescoord hebben. Maar ik moet die grafiek maken van een eindtotaal. Dus Je weet nog uit de eerste oefeningen dat als je dit wou selecteren en dit ook, dat je de controltoets toets moest ingedrukt houden. Voilà. Dan heb ik die twee gegevens geselecteerd. En als ik nu kies voor invoegen, diagram... Dan gaat hij mij waarschijnlijk alweer voilà, een kolomdiagram of een staafdiagram uh, tonen. En je ziet dat hier van boven. Ik hoef die niet te stapelen. De gegevens lijken mij correct. Hè, want single mold tot club Havana, dat lijkt me prima. Ik denk dat we alles kunnen gaan doen om die verder aan te passen. Dus even kijken. De achtergrondkleur hoeven we niet aan te passen. Een lijntje er rond. Hoefde jullie niet. Hè. Dat is wel een 3D grafiek. Dus ik zet 3D al aan. En ik ga naar mijn volgende stapje. De titels. De titel is quiz eindstand. Dus dat kunnen we even maken. Eindstand, zo. Dat titeltje is ook vet, denk ik. Een beetje kleiner dan normaal, zoiets, ja. En een zwarte achtergrondkleur, dat staat op de goede plaats. Dus Even kijken wat we nog kunnen gaan aanpassen. De kolommen staan nu nog in het blauw, dus ik ga dat kleurtje eventjes aanpassen. Als je niet heel tevreden bent met dit kleurtje, kan je altijd op aangepast drukken. En je kan dan zelf gaan spelen, eigenlijk met de slider, en dan ja, kan je eigenlijk iedere kleur die dat je wenst, kan je gaan aanduiden. Er moet geen trendlijn zijn, je zou dat kunnen aanduiden. Hè? Gegevenslabeltjes, een trendlijn, dat is eigenlijk heel gemakkelijk in Google te gaan doen. Zo, uh, ik denk dat we naar de legende al verder kunnen gaan. Oei, de legende hoeft zelfs niet. Hè? Wel, de horizontale as. Ah, ik denk dat ik bij de diagramtitels nog wel wat moet aanpassen. Hier staat bijvoorbeeld nog totaal. Dus ik ga de verticale as eventjes eerst aanpassen. Dat moet scoren zijn, zie ik. Een vet en cursief. Dat is voldoende. En de horizontale as daar staat quizploegen. Als ik me niet vergis, kan ik heel eventjes tonen. Quizploegen. Dat moet ook vet en cursief. Ik ga er even buiten klikken. Zo. En dan kan je zien, dit was quizploegen. Hè. Dus daar staat datzelfde. Nu wil ik die terug gaan aanpassen. De gemakkelijkste manier, gewoon dubbel klikken. Dan krijg je aan de rechterkant terug het menu te zien. Hè. Ik denk dat ik nog een aantal stapjes ga moeten doen. Uh, 3D-look heb ik gedaan. Ah, de i-as begint bij 0, loopt tot 36, in het stappen van 4. Dus even kijken. Ah ja, in de foto loopt dat van 0 tot 36. Hier loopt dat van 0 tot 40. En in het stappen van 10 doet hij hier, terwijl hij hier in stapjes van 4 is. Dus dat is altijd even zoeken. Het zit uiteraard bij aanpassen en het zit. Bij de, uh, kijken. Het is de verticale as die we gaan moeten aanpassen. Hier staat minimumwaarde en maximumwaarde. Dus het minimum is 0 en het maximum is 36. Dat gaat hij dan aanpassen. Je ziet dat uh, er bij mij geen uh, aslijn staat. Je kan die gewoon aanzetten. Dan zie je dat lijntje hier erbij staan. Maar je kan het gewoon ook weglaten. Dan moet ik er wel voor zorgen dat hij in stappen van 4 gaat. En niet in stappen van 10. Dat doe je bij de reeks. Hier staat... Uh, Oei, het is niet de reeks, sorry. Dat doe je bij, even kijken, bij de rasterlijnen. Ze hebben het verplaatst. De rasterlijnen staan hier. Dus de verticale als hoef ik. Eh, dat moet ik nu gaan aanpassen, sorry. En ik moet bij de stapjes gaan zeggen dat dat in stappen van 4 is. Even wachten en dan ga je zien dat die stapjes in 4 aangeruid worden. Ik denk dat mijn grafiekje klaar is. Hè. Dus bij rasterlijnen staat dat nu tegenwoordig rasterlijnen N en, en dat stukje valt weg. Dus dit is de verticale als die met stappen van 4 heb ik gezet. Goed, ik zie dat hier vanonder nog een extra oefening staat. Ik wil dat even vergeten. Maar hier vanonder staat nog een sparkline. Voeg onder dat tabel een bereik van één rij en zes kolommen samen. Dus dat is eigenlijk zo breed als dat die, als dat die tabel was. Hè. Gewoon eventjes samenvoegen. En daarin ga ik een sparkline maken. Ik zie dat die wel wat hoger is. Dus ik ga die lijn ook al wat groter maken. Zo. En dan moet ik gewoon die functie van die sparkline nog gaan toevoegen. Dus dat is hier van boven gewoon gaan typen. Dat is een functie. Dus je doet is spark... Line, voilà. En daar komt de sparkline al. En dan gaat hij zeggen, van wat moet ik een sparkline tonen? Uiteraard van diezelfde totale. Zo, je drukt op Enter. En je gaat zien dat die grafiek er eigenlijk al staat. Je kan die ook in het vet maken, die lijn. En ik denk dat we de achtergrondkleur ook wel in het lichtblauw kunnen zetten. Voilà. Een kadertje er nog rond doen. Zo. Voilà. En we hebben een sparkline getekend van die dingen. Dus binnen één cel eigenlijk een functie gebruikt sparkline. Goed, door naar de volgende grafiek. Een lijngrafiek. En die gaat er zo moeten uitzien. Dat is ook een beetje puzzelen. Maar de stapjes staan hier. Wil je de rasterlijnen wegdoen? Dat heb ik misschien hier niet gedaan. Dus ik zal dat ook nog even doen. De rasterlijnen moeten eigenlijk altijd weg. Dus weergeven rasterlijnen. Ze zijn weg. Ik moet een lijndiagram maken. Uiteraard met de gegevens die in die tabel staan. Dus ik doe invoegen. Diagram. En het zal dan... Oh, je ziet dat alweer zelf. Het zal een lijngrafiek moeten worden. Op zich zie ik niks fout in de lijngrafiek. Je zou hier kunnen wat moeten gaan aanpassen. Het kan zijn dat je dat moet gaan, uh, gaan verruisselen, die reeksen. Maar dat had ik nu niet nodig. Oei, nu zie ik niet zozeer. Voilà, dat komt terug uit. Heb je die twee niet aangeruid, dat kan het zijn dat je hier nog iets moet gaan aanpassen. Goed, ik ga naar het aanpassen stukje, de lijntjes er rond maak ik in het lichtblauw, maar had jij niet nodig. Je kan een vloeiende lijn gaan maken, je ziet dat een klein beetje veranderen. En dit is nu een, een rechte lijn eigenlijk, die stukjes zijn rechte lijnen, maar je kan die ook vloeiend gaan maken. Je zou het kunnen gaan maximaliseren, maar dat is hier niet nodig. Ik ga mijn titeltjes aanpassen. Ik begin met de diagramtitel, dat is aantal personenwagens vanaf 1930. Zo. En eens kijken, hier staat aantal personenwagens. Op de verticale as, ik zie dat het vet en cursief staat. Dus dat ga ik ook doen. Het jaar van onder ook. Dus de horizontale as, die ga ik ook vet en cursief maken. Zo. Eens kijken wat ik bij reeks moet aanpassen. Die lijn mag hetzelfde zijn, maar er moeten wel zo blokjes tussen op de snijpunten staan. Dus ik ga de gegevenslabels invoegen. Oei, nee, sorry. Niet de gegevenslabels, dat heb ik niet nodig. Hier kan je zelf een puntvorm gaan bepalen en een puntgrootte. Sorry. Dus ik ga er zeventjes, vierkantjes van maken. Ik maak ze... Overdreven groot zodat je het duidelijk ziet. Het mag in diezelfde kleur blijven. Je mag het ook in een andere kleur zetten en dat maakt niet uit. Ik zal het even terug op dat uh, donkerblauw zetten. Goed, wat moeten we nog? Ik zie dat de stapjes hier, stappen van 9000 moeten zijn. En het jaar loopt van 1930 tot 2010, zie ik hier nu staan. Ik weet niet of dat 2010 moet zijn, want ik denk dat de laatste maal 2016 is. Dus ik denk dat in de opgave 2016 bij jullie gaat moeten komen. Dus ik ben nog een stukje vergeten. Dat heeft toch ook met de horizontale as te maken, uiteraard. De minimumwaarde daar is 19,30. Nu, die stond al... Ah, nee, die stond hier inderdaad vee, eh, fout bij mij. Tot 20,10. Maar ik denk dat het 20,16 zal moeten worden om dat laatste blokje er nog bij te krijgen. Misschien dus kan ik er als 20,20 van maken. Ja, dat lijkt me ook nog maar. 20,20 lijkt mij een duidelijkere stap. 20,20. Dan. Goed, even terug naar mijn, naar mijn grafiek. En eens even kijken. Daar is nog niet alles juist van. En dat zie jij. Want... De verdeling is hier nog niet goed bij de y as De X-as loopt in stappen van... Oei, hier iedere keer 10 jaar, terwijl dat hier in stappen van 20 jaar zijn. Dus die stappen ga ik nog moeten aanpassen. Die stappen die kon je doen hier bij rasterlijnen en Niet vergeten. Dus ik ga uh, beginnen met bijvoorbeeld de verticale as. En de verticale as loopt in stappen van 90... Een stap van 19.000, 1, 2, 3. Voilà, dan ga ik wel kijken, 0 tot en met 630, dat lijkt me prima. Goed, en de horizontale as moet in stappen van 20 jaar. Dus ik moet hier de horizontale ook nog zeggen, stappen van 20 jaar. En dan zal hij dat wel aanpassen. Voilà, die grafiek lijkt me ook klaar. Ik denk niet dat ik hier nog iets aan moet veranderen. Lijkt me prima, ik had het wel nog in vet kunnen zetten en zo dat titeltje hier. Vet en wat kleiner moeten maken. Maar dat zijn eigenlijk kleine dingetjes, hè. Die, eh, die lukken jou ook wel, hè. Achteraf. Dus dat is een tip wel, hè. Dus als je ergens op dubbel klikt, dan springt die aan de rechterkant eh, op het juiste vakje, hè. Dus als je deze wil aanpassen, gewoon dubbel klikken. Wil je de, de gegevens aanpassen, dubbel klikken. Dan kan je er op ieder punt, kan je eigenlijk een ander ding gaan instellen. Goed, laatste. Ook wel een leuke. De geografiek, nu de rasterlijnen weg. En de weergave, dat is gemakkelijk. Ze stonden er niet. Dus normaal staan ze Zo. Zet je ze uit, en dan ziet het er zo uit. Maak een geodiagram van de gegevens uit de tabel. De kleur varieert van licht naar donkerpaars. Toon enkel Europa en maak het waterblauw. Dus zoiets ga je moeten maken van die gegevens hier. Dat is heel eenvoudig in Google of in Google uh, Spreadsheets. Je, duurt, je bereikt natuurlijk aan invoegen, diagram. Daar zal hij een staafdiagram voor willen maken, maar dat gaan we veranderen. Heel van onder hier staan de geodiagrammen. Niet uit de maan Hij gaat dat al onmiddellijk beginnen invullen. En je ziet dat dat duurt eventjes. Hè. Hij moet al die gegevens zomaar ophalen. Maar die ga ik moeten, moeten aanpassen. Hè. Dus ik doe aanpassen. Diagramstijl. En ik ga zeggen dat de achtergrondkleur blauw moet zijn. Want het is water, zogezegd. Dus ik zet die op blauw. Voilà, daar is ons water al. Uh, en bij geo gaan we ook een aantal dingen moeten aanpassen. Hè. Ik wil niet de hele wereld zien. Maar ik wil alleen Europa zien. En dat was het kleurtinten van de kleuren paars. Dus ik ga... De lichtste, de donkerste en dan de middelste instellen. Zo ergens het. Even kijken. Ja, dat lijkt me prima. Lettertypes en zo hoeven niet veranderd te worden. En je gaat zien dat die eigenlijk al werkt. Hè. Ik kan er nog een, een kleurtje rondzetten. En dan is die diagram eigenlijk af. En het knappen daarvan is in Google, als je daar zo over hovert, dan krijg je de waarden te zien die in de tabel staan. Plus, hij kleurt het eigenlijk heel mooi. Hè. Dat is een mooie functie. Dat was het voor grafieken. Uh, weer aan jou.